Wauw, wat een reacties op onze aankondiging dat we shots en joints gaan serveren aan sollicitanten. We hadden nooit durven dromen dat het er zoveel zouden zijn. Op Facebook en LinkedIn hebben we meer dan 1 miljoen mensen bereikt. Natuurlijk was dit een 1 april grap. Ons doel was om jullie aandacht te vragen voor een serieus onderwerp. Uit onderzoek onder ons eigen jongerenpanel... Blijkt namelijk dat sollicitanten vlak voor hun sollicitatiegesprek heel erg onzeker zijn. Ze weten niet wat ze kunnen verwachten en ze weten niet goed hoe ze zich moeten voorbereiden op dit gesprek. En daar gaan we iets aan doen. Niks met een shotje of een jointje. Natuurlijk niet. Per 1 mei gaan we met een groot team van coaches onze sollicitanten via WhatsApp helpen om zelfverzekerd het sollicitatiegesprek in te gaan. Onze nieuwe service heet Apply. We hebben hem samen met ons jongerenpanel bedacht en hij is voor iedereen beschikbaar. Weet je niet wat je aan moet bij je sollicitatiegesprek of welke vragen je kunt verwachten van onze recruiters? Via WhatsApp kun je op een laagdrempelige manier je laatste vragen stellen, zodat je zelfverzekerder het gesprek in gaat. Vanaf 1 mei hoef jij je geen zorgen meer te maken over last-minute sollicitatiezenuwen. Stuur ons een appje en wij helpen je.